En de wedstrijd is inmiddels begonnen. Jeremy Jonker met de lange bal. Natuurlijk de traditioneel lange bal. Nu op Ali Akla. En nu dan de corner. Nou, in principe een billenknijpmoment. Altijd bij Harkomaanse boys. Dus we gaan kijken hoe dat gaat opgelost worden. Nou, nou, nou, nou. Quincy Veenhoff die daar toch... Ja, en dan gaat hij er toch in. Nee. Mark Bruintjes gaat dit doen. Het vonnis misschien wel vellen. Misschien de 1-0 aantekenen, wie weet. Kijken of de muur van DVS daar toereikend is. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, dat gaat ook maar net naast. Loerend kijkend of ze de buitenspelers kunnen bereiken, vindt Luiven daartussen. Uh, handig daar, die bijmers. Met uh, Jeremy Jonker voor zich. Nou, die stuurt hij bijna het bos in. Maar uh, dit loopt goed af. maar... Harkema heeft alweer die bal. DVS loopt een beetje erachteraan. Hij komt overal net iets te laat. En hier bij me weer met een schot. Kan uh, Quincy Veen daar? Nee. Alles is. Kijk, kan. Nou, daar komt uh, Benjamin de Gaat Gaat 16 meter binnen. En. Ja! Nee! Nee! Nee! Stef Nijland wist dat hij daar niet aan mocht komen. Want anders was het buitenspel. Wat. De grootste kans in één keer hier voor DVS. Maar wat hebben ze daar? Een pech. Harry Pinacci. In een wedstrijd die hier langzaam maar zeker toch interessant begint te worden. Ook doordat DVS nu iets meer gaat meedoen. Quincy Veenhoff. Stef Nijland. Och, wat lekker. Oh, oh, oh, oh, oh, DVS. Mooie redding natuurlijk. 1 op 1. Oh, lekkere voetballer hoor, die nummer 15. Tjonge, jonge, jonge. Kijk, ook dit weer. Wordt gewoon gewonnen. Door Harkemaasse Boys. Schot. Duidelijk een prooi voor uh, Daan Huiskamp. Foutief Paasje, Stef Nijland komt niet aan bij Benjamin Roemion. Nu wel weer uh, Heidi Pinatti. Maarten van Dijk. Zet de bal daarvoor. Oh, daar kan Ali Akla net niet met de punt van de schoen bij. Maarten van Dijk. Tim van den Berg. Pinacci. En terug weer. Wederom heel Harkema terug. Behalve Bijmers. Jeremy Jonker. Quincy Veenhoff. Goed. Ali. Krijgt een uh, kansje. En daar komt hij. Ja, dat is hem. Quincy Veenhoff. Tuurlijk, wie anders. Prachtig uitgespeelde aanval. DVS 33. Jeremy Jonker. Mee opgekomen. Strakke voorzet. Er stonden zomaar twee, drie DVS'ers. Maar Quincy Veenhoff bij de tweede paal. Tikt hem binnen. Maar we kennen Harker Boys als een ploeg die nooit, maar dan ook nooit, opgeeft. Altijd zal blijven streven naar de overwinning. Komt die bal daar, hoog. En komt die, schot. Ja, dit is uh, wel een uh, goede redding hoor. Nee, toch niet. is dus ingooi. Kijk, dit is wel heel goed gespeeld hoor. Ik vind Kluiver uh, die daar niet, uh, niet kan ingrijpen. Daar Nicolai, Visser. En oeh, wat dit was nou zo'n uh, strakke voorzet. Ala Jeremy Jonker. Quincy Veenhoff tikt hem er wel in, maar Bijmers kon er net niet bij. Nu uh, zet Harkema's de boys aan, voorzet. Laag over die grond. Tim van den Berg kon wegwerken. Maar daar is Dennis van Duinen. Goed verdedigd. Maar nummer 9. Oeh, dan moet Daan Huiskamp optreden. Tweede distantie, want daar is Margarita. Aguna. Daar Maarten van Dijk. Ruimte voor Benjamin Romeon aan de zijkant. Wel twee man meteen op hem. Stef Nijland. Vindt ik kan ook. Maar combineert daar. Een mooie bal. En die valt daarvoor. Benjamin Remyon, Dan zat een curve aan die bal. Jeremy Jonker. Pinazzi, Jeremy Jonker. Stef Nijland. Prachtig gespeeld. Wat een mooie controle van Jeremy Jonker. En ook uh, dat schotje van uh, Benjamin Remyon met een stuit... En nog steeds balbezit voor uh, Quincy Veenhoff. Wat doet hij dat goed? Op kracht. Eigenlijk de kracht van Harkemaase Boys. Maar dat, dat kan uh, Quincy Veenhoff dus ook gewoon heel sterk spelen. En dan uh, moet je kijken, dan passeert hij ook nog een heerlijke tegenstander. En daar fluit de scheidsrechter voor de laatste maal. En speelt DVS 33, notenbenen. Hier uh, drie punten bij elkaar. Peter Hussling, 1-0 overwinning op uh, Harkemaase Boys. Die telt. Uh, ja, uiteindelijk telt de uitslag. Uh, ik moet zeggen, het was wel een van onze moeilijkste wedstrijden thuis denk ik. Uh, goede ploeg, had het goed voor elkaar, uh, Veel kracht, veel... Uh, ...duelkracht zeg maar. Uh, ja, we zijn eigenlijk uh, ja, maar, maar heel even in de wedstrijd geweest. Uh, maar ja, je wint er wel meteen. al. Uh. eerste half uur uh, was duidelijk voor uh, Harkemaassen boys denk ik. Ja, ondanks dat we niet heel veel weggeven. Eén afgekeurde goal. Ja, ja, Volgens mij had hij gauw geteld kunnen worden, uh, zijn we gelukkig. Uh, het is natuurlijk wel zo dat wij de twee beste kansen hebben gehad, uh, met, met uh, Quincy en met, uh, met Benna. Uh, ondanks dat we ja, eigenlijk niet in de wedstrijd zaten. We hadden moeite met hun fysieke spel, met hun uh, ja, eerste bal naar, onze spitsen toe, naar hun spitsen toe, zeg maar. Uh, ja, dat is lastig mee Een aan de bal zetten ze ons dicht. En waren we ook niet bij macht om uh, voetballend eruit te komen. Toch uh, kwamen we in de tweede helft er nu en dan uit. En wisten niet altijd even slim gebruik te maken van de ruimtes die er toch wel lagen. Ja, tweede helft natuurlijk een stuk beter aan de bal. Uh, hadden we het ook in het centrum wat beter staan. Uh, ik moet zeggen dat Tim uh, erg goed ingevallen is. Uh, ja, Zijn we ook ja, in die zin niet in de problemen gekomen? Wat meer duelkracht in, in, in, in je as, zeg maar. Wat slimmigheid. Uh, en ik moet zeggen. Ja, toen maakten we 1-0. Nou, toen hebben we eigenlijk ook niet heel erg meer uh, op hete kolen zitten, gezeten. Of zo. Ik had wel het gevoel dat we de, op, op dat moment de wedstrijd in, on, onder controle hadden. En we hebben denk ik 20 minuten de tweede helft uh, gedomineerd. Maken ook de goal. Goede goal. Uh, eindelijk een keer doorvoetballen op hun helft. Via de zijkant. Rust aan de bal. En uh, ja, maak een goede goal. En ook weer uh, Jeremy Jonker die daar weer op zijn goede plek stond en uh, een prachtige voorzet uh, afleverde. Ja, mooi. veld was gesproeid in de rust. Dus ik uh, kreeg veel snelheid mee. En uh, ja, echt geweldig geweldige golf, zoals we graag willen. Ja, mooi. En, en toch ook over de streep trekken met, met een portie mentaliteit. Dat viel mij uh, gewoon uh, op. Uh, Want je kan door deze ploeg... Plat gewalst worden. Hè? Ja, ja, ja, zeker. Ja. Ja, ja, je moet eerlijk zeggen, uh, na een half uur uh, had ik niet het gevoel uh, dat we hier 1-0 zouden winnen. En, en uiteindelijk, ja, groot compliment aan de groep dat we dat toch uh, voor elkaar hebben gekregen. Uh, ik moet zeggen, eerst de helft billen knijpen. Anderzijds, we hebben twee beste kansen. En de tweede helft wat meer controle. Uh, maar ook niet heel erg groots uh, op de helft van de tegenstander kunnen spelen. En uh, ja, ik moet zeggen, we, we hebben ook niet heel veel kansen weggegeven. Uh, ja, mooi dat je nu eens een keer uh, die wedstrijd naar je toe trekt uh, met Nijland zich te gewerkt. Ja, iedereen. Iedereen natuurlijk uh, hard voor gewerkt en uh, voor gestreden. Dus uh, ja, wat dat betreft, uh, uh, groot compliment aan de groep. En dat is uh, duidelijk mooi natuurlijk, want daar speel je natuurlijk wel voor de winst. Maar, maar, maar ja, uh, uh, dat doe je op een bepaalde manier en dat zag er, zag er wel goed uit. Uh. Ja, ja. We doen nog mee in de derde periode, gewoon uh, daardoor ook. Hè. Ja, 9 ja, ja. punten. Uh, ja, er zullen er meer zijn met 9 of 10 punten, maar uh, we doen nog mee. En dat is, uh, dat is prettig in deze fase, dat je nog ergens voor voetbalt.